Ik ben Loes Beenakker van praktijk verzachting, mijn praktijk voor massage en tactiel stimulering. Gun jezelf eens een ontspanningsmoment in een druk bestaan. Ik heb tal van mogelijkheden: sportmassage, ontspanningsmassage, tactiel stimulering. Met name tactiel stimulering is bij uitstek een mooie zachte vorm van massage die helpt het lichaam te ontspannen en weer op te laden, zodat je daarna weer verder kunt.